Hé hey, brabbetje, kijk eens brabbetje. Oh brabbetje. Kom maar. Hé hey, brabbetje, Oh Bem, Bem Kom eens. Oeh. Het gaat zo hoog dat ik niet goed kan zien waar ik sta. Hé hey, Bem Bem. Oh brabbetje. Nou jij mag de dikste helft. Goed zo wat bij je goed. Daar kunnen de ponus nog wat van leren. Hé hey, Bem Bem, kom maar Bem Bem. Oh Bem Bem. Oh je bent ook netjes. Hé ah. hey, Brammetje. Hé hey, Bem Bem. Die is op. Oh, bem Bem. Hé, hey, Brabantje.